Dag Annelies, de zorgvolmacht is bij ons een vertrouwd gegeven. Je kan er een volmacht mee geven voor het geval je wils onbekwaam zou worden. En dat betekent dat wanneer je in een coma zou raken of aan dementie zou gaan leiden en je niet meer in staat bent om je vermogen te beheren, dat iemand anders dat in jouw plaats mag doen. De zorgvolmacht is sinds kort ook geldig in internationale context. Ik stel voor dat we dat vandaag eens in detail bekijken. Om te beginnen, kan jij als experte nog even zeggen hoe die zorgvolmacht in de praktijk werkt? De zorgvolmacht in de praktijk betekent dat u door een notaris een volmacht laat opstellen. In die volmacht duidt u een lasthebber aan. En die persoon zal zich bekommeren om uw administratie, handelingen omtrent uw vermogen en beslissingen rond uw persoon op het moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent. Op het moment dat u wilsonbekwaam geworden bent, bijvoorbeeld omdat u getroffen bent door ziekte of een ongeval en niet meer in staat bent om beslissingen zelf te nemen. En wat gebeurt er als ik wilsonbekwaam word en geen voorzieningen heb getroffen? Op dat moment uh, speelt de wettelijke regel. De wet voorziet op zo'n moment dat de vrederechter tussenkomt. En de vrederechter die gaat een bewindvoerder aanstellen. Die bewindvoerder uh, die krijgt een opdracht van de vrederechter. En de vrederechter somt eigenlijk de handelingen op die die voor u zal mogen stellen. Dus welke handelingen de bewindvoerder mag stellen omtrent uw vermogen en omtrent uw persoon. Nu, de vrederechter gaat wel elk jaar controleren hoe de bewindvoerder zijn taak heeft uitgevoerd, maar in tegenstelling tot een zorgvolmacht heeft u in deze procedure nog weinig inspraak of kan u weinig op voorhand vastleggen hoe u dat ziet op het moment dat u onbekwaam geworden bent. Sinds 1 januari is er een internationaal verdrag in werking getreden, waardoor die Belgische zorgvolmacht ook in internationale context bruikbaar is. Over welke landen spreken we dan? Ja, um, voor België hebben we twee buurlanden die toegetreden zijn. We hebben Duitsland en Frankrijk, die ook Belgische zorgvolmachten erkennen. Een beetje verder van huis zijn ook Portugal... Zwitserland en Monaco tot dat verdrag toegetreden. Dus dat zijn wel een aantal landen waarbij we merken dat veel Belgen daar, hetzij een tweede verblijf hebben, Het zij uh, soms naartoe emigreren zelfs. Spanje is voor veel Belgen ook een belangrijk land. Is Spanje al toegetreden? Spanje is helaas nog niet toegetreden tot dit verdrag. Uh, we hebben er ook niet echt zicht op wanneer dat, dat zou gebeuren. Maar moest u naar Spanje verhuizen of heeft u uh, goederen in Spanje, zoals een vakantiewoning, uh, weet dan dat de regelingen die u opgenomen heeft in een Belgische zorgvolmacht niet zullen gelden in Spanje. Dus zal u eigenlijk ter plaatse moeten informeren welke regels van toepassing zijn als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Frankrijk is nu een van de landen die wel de Belgische zorgvolmacht erkent. Stel dat ik een tweede verblijf heb bijvoorbeeld in Frankrijk, kan ik er in de zorgvolmacht voor kiezen om daarvoor het Franse recht toe te passen en voor mijn Belgische bezittingen dan op het Belgische recht toe te passen? Ja, dat is perfect mogelijk. U hoeft niet voor één recht te kiezen voor de volledige zorgvolmacht. U mag zeggen, kijk, voor alles wat de Belgische goederen en zaken aangaat, zal gewoon het Belgisch recht van toepassing zijn. Maar ik heb ook een woning in Frankrijk. Ik wil uh, dat voor die woning de Franse regels worden toegepast. Wat is daar het voordeel van? Uh, Frankrijk is uiteraard niet zo vertrouwd met Belgisch recht. Um, wordt u handelingsonbekwaam en moet er iets in Frankrijk gebeuren met de goederen die u daar bezit? Ja, de Fransen zijn veel meer vertrouwd met Frans recht en dan kunnen we op basis daarvan uh, de handelingen stellen. En bestaat er minder risico op misverstanden of op fouten uh, in, dat Franse, in die Franse context. Als ik al een zorgvolmacht heb die voor 1 januari was opgesteld, moet ik dan nu opnieuw naar de notaris? Ja, toch wel. Um, de zorgvolmachten um, die voor 1 januari werden opgesteld en waarin dat een keuze werd gemaakt voor de toepassing van een bepaald recht zijn eigenlijk uh, niet die, die rechtskeuze is niet meer geldig die moet herbevestigd worden in een uh, akte die dateert van na 1 januari 2021 um, ook uh, wordt er nooit vermoed dat u voor het recht van een bepaald land kiest dus zelfs al bezit u goederen in het buitenland, men gaat er nooit automatisch van uit dat u wel zal willen dat dat buitenlands recht op die goederen van toepassing is. Nee, u zal uitdrukkelijk in die zorgvolmacht moeten bepalen, kijk, Belgisch recht is van toepassing op mijn goederen en bezittingen die in België gelegen zijn. Uh, ik wil de toepassing van een buitenlands recht voor bepaalde elementen van mijn vermogen. Een andere insteek kan zijn dat u weliswaar in België woont, maar een andere nationaliteit heeft. U bent bijvoorbeeld een Nederlander die in België woont en u voelt zich meer vertrouwd met het Nederlands recht. Dan kan u zeggen, kijk, ik wil niet dat het Belgisch recht toegepast wordt in mijn zorgvolmacht, maar ik wil dat het Nederlands recht toegepast wordt. Maar dan moet u steeds uitdrukkelijk voorzien. Nog een laatste vraagje, Annelies. Uh, al die regelingen nu rond buitenlands recht of niet in de zorgvolmacht, heeft dat ook een fiscale impact? In principe helemaal niet. Deze regeling van de zorgvolmacht is in hoofdzaak beperkt tot alle uh, administratieve handelingen rondom uw vermogen en rondom de verzorging van uw persoon. Dus een bundeling van uw wensen en wie u mag vertegenwoordigen op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om daarvoor te zorgen. Het enige... Uh, wat fiscaal zou kunnen zijn in uw zorgvolmacht, is als er nog een mogelijkheid is opgenomen dat er nog een schenking wordt uitgevoerd. Maar dan zal er toch altijd uh, in internationale context moeten nagegaan worden of het in het buitenland ook mogelijk is om op basis van een, uh, van een volmacht nog schenkingen uit te voeren. Alice van Grondsveld, bedankt voor de toelichting. Graag tot een volgende keer. Graag gedaan.